Dit is knutselen met de familie Romein. Oh yeah. ja! We jij een beeld? in beeld, in beeld? We gaan weer knutselen. Maar wat gaan we deze week knutselen? We gaan deze week, uh, hoort het misschien aan de kinderen. Ze zijn een beetje verkouden. Maar we gaan deze week uh, smileys maken. Ronde smileys. Bal. Ja. En we gaan smileys maken die verkouden zijn. Dus met een zakdoekje. Dus die moet ik straks nog even pakken. Dat is wat leuker. We nemen in ieder geval een uh, huidskleurpapier. En nu heeft Berber al het gerechte het toertje gepakt. Dankjewel schat. Ik heb hier een pen. En daarmee gaan we een rondje uit dit papier halen. En kijken we even of er twee keer erin kan. Net niet net wel, we gaan het gewoon proberen. We maken een rondje op het papier. Ja, er zijn er twee rondjes uit. Voor papa één en voor Brian één, toch? Ja. Voor ons. Papa heeft niet zo mooi rond. Nou, die knip je uit. Ik heb hier een gezichtje. En daar gaan we Brian even helpen. Want we met dat gezichtje oogjes maken. Bijna bent maar. Papa gaat twee blauwe ogen ja, voor Blauw is mooi, ja. Nou, daar gaan we. Ja. Kijk, Brian. En dan ga ik jou helpen. Papa maakt hem open. Dan doe ik hier de eerste keer voor. In de rukjes alleen. Misschien dat het al geleerd Een beetje nat. Een beetje. zo ergens plakken. Wil je zelf maar het oogje erop plakken? Ja. Dan wordt het gezicht al meer. Niet te veel. Papa nog een oogje voor je uitkippen. En Ik doe dit omdat de kinderen daarmee een beetje bekend worden met het verkoudheid. Hoe het eruit ziet. Met de zakdoek in je neus. En ja, een beetje educatief. Ben je al klaar? Dan heb ik nog een oogje. Even. Ja, hij is ook gek op Thomas, de stoomlocomotief. Blijven. ja ja ja, nee, nee, nee. ja. daar komt hij kijk ik heb een druppeltje mag jij deze bij het andere oogje plakken samen samen samen samen Hierheen. die hebben we drukken maar nou moeten we nog een neus hebben zullen de neus van het gele papier maken ja de neus tekenen hier zo doe Ba neus, neus, kijk zo, neus. Ga je plakken waar de neus wordt? Neus? Een neusje. Nou moeten we nog een mond hebben. Ik heb hier een uh, wc-rolletje. En daar gaan we een mondje van maken. Je knipt het door de midden. Eigenlijk het enige wat je doet is voor de helft knip je een beetje gelijkmatig tanden erin. Oftewel hapjes erin. Kijk nou, mijn mondje. Ah ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, Kijk, een stoer. Nou gaan we de mond erop plakken, vent. We wow. gaan weer lijmen. Moet jij de lijn erop doen? Ja. Moet ik dat doen? Moet ik nou alles opeens uh, knutsen? Wow. Nou. Dan gaan we hem plakken. Nou, en dan uh, laat ik Brian weer, de, geef Brian weer de kans om. het mondje erop te plakken. Zullen we die hier doen? Ja. Wil duwen? Ja. Maar, nou is het Je uh... schat je hand. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je met je hand voor iemand mond hoesten? Uh... <coughs> dat doen. we Dan worden we meer mensen zien. Jij mag hier, Brian, lijn doen. Bij de neus. Meneer Romijn. Je gaat toch niet voor bloemetjes zorgen? Jij bent bloemen veel te leuk. Zo, dat is genoeg. Genoeg. Top man. Box. We are brothers. Ga die er maar op plakken. En dan is ons verkouden poppetje af, hè? Wil jij laten zien. Ja. Ja. Ja. Nee. Oh. Wat had papa daarover gezegd? Kom. In je hand je hand? Geef mij je hand of ik kietel je. Of ik kietel je. Of ik ja. <laughs> En zeg maar hallo. Goeddaag. Dag allemaal. Ja. Dag allemaal. Ja. <laughs>